Hoi, ik ben Koen. Ik ben 17 jaar oud. Ik uh, studeer technische natuurkunde aan de HVA. En vandaag uh, gaan jullie een dagje met mij meelopen en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Uh, ik vond sterkkunde heel interessant. Toen ben ik naar de open dag geweest en het sprak me heel erg aan. Maar ja, dan moest ik nog twee jaar VWO doen. En uh, dat wilde ik eigenlijk niet. Toen kwam ik technische natuurkunde tegen, dat sprak me ook heel erg aan. Het had heel veel raakvlakken met wiskunde en natuurkunde. En toen uh, ...heb ik me daarvoor ingeschreven, omdat het eigenlijk voor mij een soort shortcut ook was. Wat ik zo leuk vind aan technische natuurkunde... ...is dat je leert de natuurkunde en wiskundetheorie toe te passen in de praktijk. Zo hebben we afgelopen blok een waterraket afgeschoten... ...waar we van tevoren in de les allemaal berekeningen voor hebben gemaakt. Hier achter me zijn ze bezig met de waterraket aan het klaarzetten... ...en dan gaan we hem zo lanceren. Nou, ik ga zo naar school. Ik heb les, dus ik moet mijn trein halen. Papa, ik ga er vandoor. Hè. Ik zie je vanavond. Je, nou, in de eerste twee jaar van deze studie heb je rond de 16 uur les per week. Dat is verdeeld over vier dagen, waarin je elke dag uh, een ander aspect aan het behandelen bent. Deze aspecten zijn wiskunde, natuurkunde, project en practicum. Voor wiskunde en natuurkunde heb je thuis al delen bestudeerd en als je op school komt, ga je met de docent dieper op de stof in en maak je opgaven. En uh, ik heb nu natuurkunde, dus ik ga even naar binnen. Dit is mijn klas. Hallo allemaal! Hey. hey. hey. Dit is docent Saskia, hey. waarvan krijg ik les vandaag. Je hebt één project per blok en je hebt vier blokken in het jaar, dus je moet in totaal vier projecten in het eerste jaar doen. En het project hangt ook samen met alle andere vakken die je in dat blok hebt. Voor het vak project kom je met je groepje en docent samen om je voortgang te bekijken. Ja, het is best wel leerzaam, want uh, ja, je leert sowieso van anderen. En het is ook heel handig, want bijvoorbeeld ik heb in, uh, met mijn groepje in blok één heb ik uh, niet heel goed gepland aan het begin. En daarna zagen we dat dus en toen gingen we beter plannen en toen ging het ook een stuk beter. Dus dan heb je gelijk al iets wat je beter kan doen in het volgende blok. Wat ik van dit project heb geleerd is dat je vanaf het begin al goed moet communiceren met elkaar. Want je doet het samen. Nou Zelf heb ik uh, wiskunde B gedaan op de HAVO. Uh, wat we hier doen bij technische natuurkunde is wel iets pittiger, maar ik vind het goed te doen. Uh, stel dat je wiskunde A of NLT hebt gedaan, dan kan je bij ons ook instromen. Maar er wordt wel aangeraden om een cursus te doen om op niveau te komen. Het is vooral praktisch, door uh, practicum en uh, project. Projecten mag je allemaal gebruik maken van de werkplaats en uh, daar kan je dan onderdelen maken. En uh, bij practicum kan je allerlei proefjes doen. Nou, hierna wil ik misschien uh, sterrenkunde gaan studeren aan de UvA. Waar werk weet ik het eigenlijk nog echt niet. Gelukkig is technische natuurkunde een heel brede studie waar ik alle kanten mee op kan. Ik vond de eerste weken best wel pittig. Dat kwam ook omdat ik niet zo goed had gepland, want de werkdruk is eigenlijk helemaal niet zo hoog. Dus uh, toen ik beter ging plannen had ik ook meer tijd voor andere dingen. Zo kan ik nu uh, gewoon een paar keer per week sporten en uh, werk ik uh, in het weekend gewoon in een restaurant. Het is eigenlijk best wel goed te combineren met de studie. We gaan uh, denk ik nog even een pizza -tje pakken, of niet jongens? Yeah. Hey. Komt jouw vraag er niet bij? Geen zorgen. Stel je vraag op onze Instagram, at underscore tech.